Zo, oh, die hangt erop. En deze is nog voor het grootste vol en die gaan wij uitspreiden over de weide. Hé, hey, Blackjack! Kijk eens Blackjack. Hé hey, Annabel, hé hey, Annabel. Hé hey, Roosje, hé hey, Joyce, kom maar Joyce. Oh, er ligt toch heel veel hooi, Joyce. Deze gaat erbij. Dan hebben jullie weer genoeg. Oh, Joyce! Hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Hey, Blackjack! Kijk eens, kijk eens! Hey, Blackjack!